Het toevoegen van een contactformulier binnen je website is makkelijker dan je denkt. Ga naar Formulieren, klik op Nieuwe toevoegen en geef je formulier een naam, bijvoorbeeld retouraanvraag. Klik op Formulier aanmaken en het spel kan beginnen. Denk goed na over wat je wilt vragen. We hebben nu het onderwerp retouraanvraag gekozen en dan wil ik sowieso het ordennummer van diegene weten. Ik zeg dat het veld verplicht is en dat de grootte van het veld volledig moet zijn. Groot dus. Ik wil ook een reden waarom niet voor het En dat is daar ook verplicht. En verder wil ik weten wanneer de aanschafdatum was. geavanceerde velden heb ik de optie datum. En daar kan ik diegene datum selecteren. Ik kies als dus datanotatie dag, maand, jaar, zoals we het hier in Nederland kennen. En ik kies dus optie de datumprikker. Je hebt ook een veld, dat ziet er zo uit. En dan kan hij zelf de dag, maand en jaar invullen. Of een keuzelijst. Dus dag tot 31, maand tot december, jaar tot 1900. Ik vind de datumprikker de meest nette optie. Dan wil ik hem nog de keuze bieden of hij het geld terug wil hebben of dat hij een cadeaukaart wil. Daarvoor heb ik de andere optie, namelijk de keuzelijst of de keuzerondjes. Het verschil tussen keuzelijst is dat het optioneel is. Je kan meerdere opties aanvinken, maar het hoeft niet. Je kan ook zeggen dat je geen opties wil hebben. Dan wil ik nog weten of hij zijn geld terug wil hebben of dat hij een cadeaukaart wil Daarvoor kies ik de keuze rondjes. Hieruit geef ik de keuze. Cadeaubon. Of terug op rekening. En dat staat natuurlijk ook verplicht. Dan moet ik nog één ding weten. Stel dat diegene terug op zijn rekening wil hebben. Wat is zijn rekeningnummer dan? Laten we ervan uitgaan dat ik het nu niet weet. Nou, dan kan ik een tekstregel toevoegen en zeggen of vragen wat zijn IBAN is. Ook dat is ik ook weer verplicht. Um, het probleem is als je voor Calobon kiest, hoef ik dat IBAN nummer van hem niet te weten. Nou, je hebt bij de optie geavanceerd de mogelijkheid om voorwaardelijke logica in te schakelen. Op het moment dat ik het selecteer en ik selecteer het type keuze terugbetaling is terug op rekening. Alleen dan wordt dit veld hiervan weer gegeven. Kortom, als je voorwaardelijke logica inschakelt en je zegt toon dit veld als alle voorwaarden overeenkomt. Nou, de voorwaarde is dat keuze terugbetalen, terug op rekening is. Die bijvoorbeeld is niet, want dan is omgekeerd. Dan wordt dit veld weer gegeven. Nou, volgens mij heb ik nu de belangrijkste dingen maar wil ik nog één ding weten, namelijk zijn eigen gegevens. Wat ik doe, is ik pak een sectie. Ik vul de titel in van dit stukje formulier. Dat is een soort scheiding. Dit gaat over de bestelling, dit gaat over de persoon. Ik vind het altijd wel netjes. En ik klik bij geavanceerde velden de volgende opties aan. Namelijk, ik wil de naam weten van diegene. Ik wil zijn e-mailadres weten, ik wil zijn telefoonnummer weten en zijn adres. Bij adres hoef ik de provincie niet te weten en de adresregel 2 ook niet. Dat vind ik een beetje overbodig. Dat kan ik hier zo heel eenvoudig uitschakelen. Ik kan ook zeggen dat standaardland standaard land Nederland is en dat het verplicht is. Telefoon, heel belangrijk, is dat je notatie Internationaal zit. Anders moet iemand 038 tussen haakjes schrijven. Spatie. Nou, je ziet het al. Geen doen. We willen gewoon alles lekker eenvoudig kunnen typen. Dit veld stel ik niet verplicht, e-mailadres wel. En de naam ook. Bij de naam kun je ook voor kiezen om nog een voorvoegsel of bijvoorbeeld alleen de voornaam te laten invullen. Dat is aan jou. Als je een beetje over uit bent dat dit het formulier is dat je wil hebben, klik je op bijwerken. Als ik nu op voorbeeld klik, kan ik het formulier al even uitproberen. Dan zien we dus ordennummer, reden van retour, datum, met die mooie datumprikker. Kan ik de keuze terugbetalen kiezen? Ga ik de optie op cadeaubel of terug op rekening, waarbij dan direct het e-wonder gevraagd. En ik vraag om de persoonsgegevens, nou, naam, e-mail, telefoon en het adres. Wat mij betreft is het behoorlijk geslaagd. Wat ik nog wil invullen is een soort bedankmelding en een bevestiging. Ik ga bij instellingen naar bevestigingen en ik bewerk de standaard bevestiging. Dat is de, de melding die iemand krijgt na het invullen van het formulier. Dit is een beetje een krom door de bocht. Wat toeraanvraag en dat zinnetje bedankt voor je bericht. Wat we van kunnen maken is bijvoorbeeld en vervolgens klikken op bevestiging opslaan. Dit bericht krijgt iedereen dus te zien na het invullen van die retouraanvraag. Ik kan ook nog bijvoorbeeld zijn naam vermelden. Bijvoorbeeld Hoi. Klik ik hier selecteer ik voornaam, komma. Wat er nou bijvoorbeeld in mijn geval zou staan is Hoi Nobel. Bedankt voor je retouraanvraag, we gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag. Opnieuw klik ik op opslaan. Wat mij betreft kan de bevestiging nu niet beter. Ik ga naar de meldingen en daar maak ik twee meldingen aan. De standaardmelding die naar mij gaat, want als iemand de formulier invult wil ik graag een e-mail ontvangen met erin de vraag of de reden van iemand die retouraanvraag instuurt en ik wil nog een kopie sturen naar de klant die het formulier heeft ingevuld en zo bevestig laat ik eerst beginnen met de mail die naar mij wordt gestuurd ik klik hier op bewerken en ik vul als eerste het onderwerp in ik kan het bijvoorbeeld noemen retour aanvraag met idee en dan vul ik een haakje in klik ik hier weer op scroll ik naar beneden en selecteer ik inzending ID. Dan krijgen we bijvoorbeeld bij de eerste mail ID 1 te zien. Bij de tweede mail ID 2. ID 3, ID 4. Nou, je snapt het principe. Wat ik verder wil weten is wat zijn naam was als de mail binnenkomt. Los netjes. Dat doe ik door hier op te klikken. En zijn voor- en achternaam te selecteren. Hier het mailadres in te vullen van diegene en hier opnieuw en daarna op opslaan te klikken ik krijg nu een hele mooie mail binnen waarvan ik direct zie van wie het is wat zijn mailadres is en wat het onderwerp is en wat het idee van die mail is all fields wat hier staat is perfect dat wil zeggen dat alle gegevens die geen hebt ingevuld hier worden getoond zodra die mail binnenkomt ik ga weer terug naar meldingen en ik maak eenzelfde soort meldingen aan maar dan als een soort bevestigingsmail voor diegene ik noem de melding dan ook bevestigingsmail het wordt verstuurd naar en dan selecteer ik het veld mailadres dus naar diegene die het formulier heeft ingevuld zijn mailadres de naam van de afzender dat ben ik of mijn bedrijf het is van mailadres admin mail, dat is dus het mailadres van deze website. Ik kan ook bijvoorbeeld zeggen, mailappetix.nl nou, en als onderwerp bedankt voor je aanvraag ID, haakje, hetje en dan selecteer ik weer de optie inzending. Ik kan hier een mooie tekst invullen, bijvoorbeeld bedankt voor je aanvraag. met daaronder de opmerking hieronder vind je een kopie met daar dus de tekst all fields die. diegene die die avond heeft gestuurd die krijgt dan ook een mail met als een velder ik zou geven, even zoiets kunnen zetten en bijvoorbeeld vriendelijke voet En als je nog wil, ook een begroeting, hoi. En dan selecteren we die voornaam. Hoor nog wel, bedankt voor je rotoe We gaan zo snel mogelijk mee aan de slag. Hieronder vind je een kopie van je gegevens. Met hier dus zijn eigen rotoe aanvraag. Ik klik op melden opslaan. En het is nu tijd om het formulier te testen. Klik op voorbeeld. Want dit voorbeeld kun je ook gewoon testen. Ik voer je nummer in. Een reden. Een datum van aanschaf bijvoorbeeld. Ik kies voor het op Cadeaubon. Ik vul hier mijn gegevens in. Zakelijk adres. En klik op versturen. Er staat nu, hoor nog wel. Bedankt voor de retour aanvraag. We gaan zo snel mogelijk aan de slag. En het is nu tijd om de mail te checken. En te kijken of die melding die ik net heb aangemaakt hier ook binnenkomt. Op beide mailadressen. Ik open mijn mail en zie hier. ik zie hier twee mails binnengekomen op mijn zakelijke mail met deze aan mij gericht, waar ik het dus het ordennummer en alle gegevens zie, met hier bijvoorbeeld de reden van retour en hier mijn bevestigd bedankt mail aan de klant, in dit geval ik met daarin de tekst bedankt voor de retour aanvraag, hier een kopie van jouw gegevens. En nu zie je dat het vrij eenvoudig is om een formulier aan te maken, de bevestiging in te stellen en de meldingen in te stellen. Met daarin dus een bevestigingsmail aan de klant. Om deze, dit formulier nu toe te voegen aan een pagina. Klik je hier op formulier toevoegen, retouraanvraag of in Visual Compose op backend editor element toevoegen. En dan schrijf je querfatie formulier. En dat was het. Het aanmaken van dit formulier is nu voltooid.